Annabel. Heb je aan de Annabel? Hey Annabel. Hey. Kijk eens Black Tech. Oh Black Tech. Oh Joyce, kom maar George. Goed zo Joyce. Hey Black Tech. Kijk eens Black Tech. Oh Black Tech. Ja, ik weet niet of ik jou wat moet geven Annabel. Je bent een beetje stout. Happen! Kom, hap! Hap! Nou, je kan niet eens happen. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Goed zo, Joyce. Ik ga eruit, als het mag. Het is wel super modderig hier. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, kijk, kijk! Kom maar, Joyce. Kijk eens, Joyce. Goed, Joyce, je mag hem helemaal, Joyce. Goed zo, Joyce. Goed, Joyce. Helemaal naar binnen. Je leert het heel langzaam. Hey, Black Jack. ook is hij al leeg zeker. Ojos. Ojos. Ojos, het doet niks. De reis is er toch. Die mag eruit. Hé boys. Hey, Jones. Hey, kom maar Jones. Kom maar Jones. Ojos. Een hele ronde Jones. Roosje, hey hé Roosje, je hebt nog hooi in de stal. Ja. Ik weet niet of ik deze kan pakken. Ja, ik kan hem pakken. Hé hey Roosje, hap, kom maar, hap, goed zo. Oh, nu gaat Joyce. Ben je te moe even? kijken. Volgens mij zijn ze allemaal Hé hey Annabel, hé hey Roosje. Hé hey Blackjack ook leeg. Helemaal leeg. Hé Blackjack, geen leeg lekker! Nou, nah, alles is leeg. Helemaal op. Hé Joyce, hoy! Ja, ze zitten in elkaar. Hé hey Joyce, kom maar Joyce! De laatste wortel, Joyce! De allerlaatste wortel! Hoor Joyce! Kom Joyce! Hé, Joyce! Hé, Joyce! Ik heb Hé, Roosje! Hé hey, Black Jack! Hé, hey, Black Jack! Oh je snoet! Het spul van Roosje. Het smaakt lekker. Ja, het is zacht. Helemaal gehad, Dat weet je zelf niet. Hé, hey, Black Jack! Goed zo Black Jack! Hey.